Hey mensen! Zoals bekend is, heeft koning Charles III een toespraak gegeven. Uh, ik ga zo een klein stukje laten zien. Vergeet niet te abonneren en te liken. Laten we beginnen. Je mag ook disliken als je wil, aan jou de keus. Uh, in ieder geval, uh, hij heeft dus een toespraak gehouden die ik zo ga laten zien. Ik zal een klein stukje vertellen betreft de toespraak. Uh, in de toespraak had hij het ook over Magnum en Prins Harry, uh, die zee hun leven vormgeven. Hij noemde uh, zijn moeder een inspiratie voor velen. Uh, ze hield haar belofte haar toewijding was losvast in tijden van vrede en verdriet. Uh, de nieuwe koning gaf aan dat hij het volk zou leven zal dienen met loyaliteit, liefde en respect. Uh, en we gaan nu een klein stukje bekijken van wat koning Charles de derde heeft gezegd. I pay tribute to my mother's memory and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you and I share that sense of loss beyond measure with you all. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation and wherever you may live in the united kingdom or in the realms and territories across the world and whatever may be your background or beliefs i shall endeavor to serve you with loyalty respect and love as i have throughout my life on behalf of all my family i can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your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 ...to our family, and to the family of nations, you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. Prins Charles heeft prins William ook uh, prinsgemaar van Wils, het is een benoeming. Uh, prins Charles III heeft ook gezegd dat hij uh, zich trouw zal houden en dienen uh, volgens de grondwet, en dat hij uh, iedereen een soort van een waarde laat en iedereen zal respecteren. Uh, morgenochtend om 11 uur vindt er een ceremonie plaats dat uh, de accession Council, zoals het heet, de toetredingsraad waardoor koning William III officieel wordt benoemd tot koning. Maar door de uh, procedures en ceremonies kan het toch wel een paar maanden duren voordat hij echt officieel is benoemd tot koning. Uh, in de zin van dat uh, hij is wel koning, maar dat het echt geschreven staat. Snap je wel? Nou, dit was het. Dankjewel voor het kijken. Um, nog even één ding. Um, daarna zal hij dus, uh, naar, naar de toetredingsraad, de, de accession council, zal hij dus uh, op, bij Buckingham Palace op het balkon gaan staan. En daarmee is, het dus officieel, uh, is hij dus officieel koning van Engeland. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En fijne weekend. Hoi.